Hallo we gaan het hebben over Sway. Je bent ingelogd bij Sway en als je hier kijkt rechtsboven uh, zie je dat ik ben ingelogd uh, dat je kunt uitloggen hier afmelden. Dus uh, als je dat wil dan moet je even hier naartoe. Nou je komt bij de startpagina de homepage en uh, het is eenvoudig uh, weergegeven je kunt een nieuwe maken. Dat is altijd fijn natuurlijk omdat het dan een hele lege Sway is. Um, dat zouden we kunnen doen. Ik heb er nu voor gekozen om te werken voor, met een schabloon. Maar je kunt hier ook starten vanuit een bestaandocument. Dus stel dat je een document hebt, een Word document, uh, die je wilt uh, presenteren. En, uh, probeert eens uit hoe Sway daar een uh, hele mooie presentatie van maakt, zonder dat je eigenlijk uh, iets gedaan hebt. Maar laten we even kijken naar de schablonen. Er zijn verschillende schablonen. We kiezen nu even voor het Doe-het-zelf-project. Doe... je ziet nu, als je er doorheen gaat, hoe mooi dat er eigenlijk uitziet. Het is elke keer een mooie foto, een kopje en tekst. Dus deze is eigenlijk vooral opgebouwd uit foto's en tekst. Uiteraard kunnen wij zelf filmpjes toevoegen. Nou, dan is het een kwestie van beginnen met bewerken. Uh, hij gaat het schabloon voorbereiden. En dat duurt altijd eventjes. En dan zie je eigenlijk uh, de pagina nu komen waarin wij kunnen gaan werken. Dus hier zie je weer diezelfde kopjes, tekst, kopjes, tekst. En uh, dus dit is jouw uh, document. Vanuit dit document gaan we aan de slag. En links zie je eigenlijk wat je allemaal toe kunt voegen. Uh, je kunt afbeeldingen, video's toevoegen, audio... Uh, dus nou, daar gaan we mee verder aan de slag.